Kijk, Tess, wat ik misschien vind minder spannend als je het een keer op film kunt zien. Uh, dit is net als met de bus: gaan ze taxiën? We gaan nu naar een uh, startbaan, zoals dat heet. En het enige wat er gebeurt is dat hij nu rijdt. Nou, hier hebben we de zee. De startbaan ligt naast de zee. Goed moeten er een hoekje om. startbaan, die is vrij lang. Ik denk dat hij is nog even gaat draaien en dat we dan nog een doen om uh, te oh, zo. Ik heb een trekkers Nou, nu moeten alle mensen die in het vliegtuig werken, dus alle stewardessen en stewards, moeten ook gaan zitten. Dat heeft de kapitein net gezegd. En de kapitein is dus zeg maar degene die vliegt. Die heeft er verstand van. Daar zou er opleiding voor moeten doen. Nou, kijk, hier gaan we de hoek om. zelf tot dat hij parallel ligt aan de taxibaan waar we net naar komen. Ja, die eigenlijk de laatste naast het hotel waar we zaten. Ja, ja. Nu maakt hij dus vaart, maakt hij heel veel herrie. En die vaart heeft hij nodig om zo meteen omhoog te komen. Dus we gaan nu heel hard. Het maakt alleen maar herrie en we gaan hard, dat is alles. Ga de zee zien met al zijn bootjes? Nou, nu ga je schuin omhoog. Dat voel ik wel een beetje in mijn oren. Ladies and gentlemen, we will soon be switching off the passenger seatbelt sign. We recommend that you keep your seatbelt fastened while in your seat. You need to collect your personal belongings. Please be careful when opening the luggage bins. Luggage may move during takeoff and can fall out. Kijk, en dan hier. Zie je dus de zee. Net heeft de stewardess gezegd dat je wel op mag staan om iets uit je bagage te pakken, maar dat je beter je, uh, je, ziet, belt, uh, je riem vast kunt houden als je zit. Nou ja, of dat waar is weet ik niet, maar hij zit ook niet lastig, dus je kan hem net zo goed aanhouden. Nou, en nu zijn we aan het vliegen. Meer gebeurt er eigenlijk gewoon niet. Kijk, nu gaat hij schuin, hij moet ergens heen. Dus kunnen we goed naar beneden kijken, dat is dan wel mooi. Met de zee, en nu vlieg ik naar je toe want jij zit in Nederland en ik zit in Italië en ik wil graag naar je terug zij maakt nu de hoek om richting Amsterdam te kunnen gaan vliegen We kunnen natuurlijk de startbaan maar op één plek maken en daarna moet je kiezen welk kantje op gaat en als je daar beneden kijkt dan kan ik in ieder geval nog alle zeilbootjes en zo zien Recht. Je hebt de goede positie gevonden, zeg maar. Dat doet de piloot allemaal. En we gaan nu stijgen naar ik denk 10 kilometer ongeveer. Zo vliegen vliegtuigen ergens tussen de 7 en de 10 kilometer hoog. Oh ja. Dus nu ga ik even naar je toe vliegen. Ik film toch wel een klein stukje. Het ging net over de zee in de land. en hier is land. Het zou al Zuid-Frankrijk kunnen zijn. Want zo snel gaat het in een vliegtuig. Omdat je natuurlijk nergens rekening mee hoeft te houden. Gaat gewoon rechtdoor. Maar we moeten wel opletten voor andere vliegtuigen natuurlijk. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we al boven Frankrijk zitten. En dan zie je zo daar de bergen. De hele omtrek van de kust van Frankrijk, tenminste ik denk dat het Frankrijk is, dat weet ik niet zeker. Kijk Tess, nu zitten we boven de wolken. Dat is dan toch weer anders. Dus de bovenkant van de wolken ziet er zo uit. Deze zijn toevallig allemaal wit, maar je hebt alle kleuren wolken. En wat grappig is, dit is de onderkant van de wolken die jij ziet. Maar daarboven zitten dus nog meer wolken. Je hebt dus verschillende lagen daarin. Nu gaat je vader iets zeggen. Je moet even tegen je dochter praten. Over vliegen. Hoi Tess. Het nadeel van vliegen is wel dat je oren dicht gaan zitten. Dus ik hoor je moeder niet meer. Is dat een nadeel? Hoor ik daar wat? Nee. Dus als je daar zo'n uh, tip geven, als je gaat vliegen, dan moet je een snoepje meenemen. Dus het stijgen moet je dan uh, flink slikken. En dat helpt. Dat is je tip. Kijk, nu vliegen we in de wolken dus Dan zie je helemaal niks. dat zijn wolken. En dat zijn uh, regenwolken. Dan weet ik niet of het regenwolken is. dat zijn even wijs. Dus dat zijn witte wolken. En wie wil een vliegtuig een beetje? Ja, dat komt omdat je... De kanten wind. Soms heb je luchtzakken en dan valt het vliegtuig een en dan gaat hij dan werk verder. Ondanks dat je door de wolken heen vliegt en dus eigenlijk niks ziet, vliegt de piloot met allemaal instrumenten en daarop kan hij kijken. Dus hij kan niet voor vooruit kijken, maar kan wel zien wat er allemaal aan de hand is. Maar dat ziet hij dus op een monitor en niet, uh, niet zeg maar zelf. Toch gebeurde er dan wel eens ongelukken, want dan had je geen uh, monitoren. Dus als je dan uh, in een wolk ging vliegen, dan werd het een beetje lastig. Maar goed, toen praten de vliegtuigen gewoon met elkaar en wisten ze ook waar ze waren. Maar nog vroeger, toen vliegtuigen net ontdekt waren, toen botsen ze wel eens, maar nu niet meer. Het gaat bijna alles automatisch. piloot hoeft ook niet meer te kunnen wat hij vroeger kon vooral weten hoe alle instrumenten werken. We zoeken deze alles met de hand. En nu doet het eigenlijk op de computer het gewoon allemaal. Dat is veiliger, daar kun je weinig fouten mee maken. Dus nu worden de we wolken wat grijzer, dus we komen wat lager. Het duurt denk ik nog wel even voordat we uit de wolken vliegen. Nu gaan we echt landen. Net heeft de kapitein gezegd, Kevin crew, take your seats please. Dat betekent dus dat ze ook moeten gaan zitten en gordel vast moeten maken. En nu voel je dat het vliegtuig gaat remmen, dus dat hij wat langzamer gaat. Dan we zo meteen de wielen eruit. Vroeger hoorde je dat, maar we denken hoor het niet meer. Dus ik kan me niet precies inschatten hoe lang dit gaat duren. Eerst duurt de landing wat 10 minuutjes of zo. Als je daar op de vleugel kijken dus is misschien ook nog wel grappig. Dus even inzoomen. Kijk, zie je een streepje staan. En er zijn cijfertjes bij. 1, 2, 3. maar nog iets erachter. Ik weet niet waar het voor is, maar ik vond het wel grappig. Zo naar beneden. Dan zou je een duikvlieg maken. Dan ga je zo. Nou, dat is niet de bedoeling. Je gaat gewoon rustig naar beneden. Je ziet nu het land al een beetje. Zie je, oh ja, en nu zie je het land. Kijk, daaronder komen we nu uit de wolken. We zitten wel een beetje in de wolken. En we gaan zo langzamerhand onder de wolken vliegen. Dus we komen nu dichterbij beneden. hier zijn we boven Nederland. Ik zie daar uh, D.A.L. Oh. Geen flauw idee waar we zijn. Mooi huis daar. Nou, dan moet je dus, uh, zie je boven de aanvliegroute. Tenminste, je zit op de aanvliegroute en die mensen die wonen daar dus allemaal onder dat dus kan Nieuw-Venep zijn, of uh, ja, geen idee, dat soort steden, stadjes, dorpjes. En zoals je ziet gaan we steeds lager, het komt steeds, kom steeds dichter bij het gras en de huisjes. Het remmen wordt nu minder, kijk daar is het water. Dus dan ga je langzaam naar Schiphol toe. Dus nu zou je in de auto zit, dan zie je dit vliegtuig. Daar is de A4, we gaan zo over de snelweg heen. En als wij wel eens naar Amsterdam aan die kant op rijden, dan zie je wel eens vliegtuigen overvliegen. Nou, zo ziet het er dus gewoon uit de vliegtuig uit. Nou, nog lager. Paarden en koeien die hier wonen, die kennen dit allemaal wel. En zo meteen, dan in één keer, dan gaat hij uh, op de grond. Dat is nu ongeveer. Kijk, daar is de landingsbaan. Als hij het netjes doet, voel ik daar niks van. Kijk, dat was de, de wielen op de grond. Dus dat heeft hij heel netjes gedaan. En als je dan in vliegtuigen zit die uh, veel toeristen bevalt. Oh, kijk, nou zie je dat hij gaat remmen. Zie je, dan gaan die dingen omhoog gaan ze altijd klappen. Ik weet nooit waarom ze gaan klappen, die meneer doet gewoon zijn werk en daar wordt hij heel dik voor betaald. En nu zie je dus dat hij aan het remmen is. Daarom heb je ook je gordel om, anders zou je tegen de stoel daarvoor aan botsen, want het remmen gaat wel hard. Alsof ik hard op mijn rem trap als we in de auto zitten en er iemand voor mij ineens stopt ofzo. Dat is de in een Dames en heren, welkom in Amsterdam. zoals u hier nog even zitten. U kunt uw telefoon en andere apparaten weer aanzetten. Zodra het bordje stoel even vast uit is, kunt u uw bagage pakken. Let op, de bagage kan tijdens de vrucht zijn en uit de bagagebakken vallen. vallen. Geniet van uw verblijf met vervolgende reis. Dames en heren, crew, dank u wel. We hopen u snel weer bij Kale en aan bord Deze stewardess kan heel snel praten. En uh, die heeft dus verteld wat je wel en niet mag doen nu. Maar we zijn nu dus weer gewoon veilig geland. En uh, we mogen zo meteen eruit. En dan gaan we naar uh, de bagage toe. En dan gaan we naar Rick toe. Kijk, hè, soms dan, uh, zie je wel vliegtuigen over de snelweg heen gaan. Die vader zei over de grap dat we in een heel andere stad geland waren. En nu uh, zit ik in het vliegtuig dat over de snelweg heen gaat. Zie je, daar is de snelweg. En ik ga er gewoon overheen. Dus ik een autootje ben. Kattig he. Maar dit is dus vliegen, meer is het dus echt niet. Ik weet dat je het een beetje spannend vindt en dat je er ook wel een beetje bang voor bent. Maar dit is alles, dus ik hoop dat het een beetje geholpen heeft. Papa en ik zijn nog heel. En zeg je. Papa is doof, die wil niet meer met me praten. En dan uh, zie ik je zo meteen weer. Bye.